Welkom bij Tomzorg. Wens u liever niet uw pakket thuisbezorgd te krijgen door PostNL, maar haalt u het liever op op het moment dat u beter uitkomt, dan kunt u dat natuurlijk bij Tomzorg ook aangeven. Hiervoor kunt u kiezen om ofwel bij een PostNL-vestiging bij u in de buurt het product op te halen, ofwel uw product bij ons in de showroom in Loostrecht op te komen halen. Om het bij een PostNL-vestiging op te halen, klikt u bij ons op de betaalpagina op PostNL leveren. En dan kunt u ook tevens doorklikken en dan krijgt u een pagina met de dichtstbijzijnde PostNL-vestigingen bij u in de buurt bij uw aangegeven afleveradres. Maximaal 2 kilometer zou een PostNL-vestiging bij u vandaan zijn. Ze zijn meestal nog veel dichter bij u. Een tweede optie is om het op te halen bij ons in onze showroom in Loostrecht. Dat kan door de weekse dagen van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 5 uur. U geeft daaraan op onze betaalpagina op de plek afhalen bij Tomzorg. Klikt u aan en wij zorgen ervoor dat uw pakket hier in de showroom voor u klaar staat en u heeft tevens de mogelijkheid om hier eenvoudig weg bij ons in de showroom te pinnen. Dus mocht u liever uw pakket op een afhaaladres afhalen dan het thuis bezorgd te laten worden, dan kunt u dus kiezen voor een postnelvestiging bij u in de buurt. Ofwel bij Tomzorg in Loosdrecht. En heeft u uw product dan opgehaald, dan wensen we daar natuurlijk veel plezier mee. En hopen u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.